Hallo, ik ben Merel Smedes en vandaag wil ik het met je hebben over Instagram. Het is namelijk ontzettend leuk wat er aan de hand is met Instagram. Het is ontzettend aan het groeien en I just love it. Oké, okay, Instagram is dus ontzettend leuk voor mij. En dat kan heel goed kloppen, want voor mensen tot en met 40 jaar, dus zit ik ergens onder, een aantal jaar gelukkig. Um, uh, mensen tot 40 jaar, zeg maar, de helft van zit op Instagram en de helft daar weer van. Uh, zit er dagelijks op. Die kijkt dus dagelijks naar Instagram berichten. Uh, inmiddels heeft Instagram dus 4,1 miljoen Nederlandse gebruikers. 4,1 miljoen, oké, okay? van de zeg maar 17 miljoen Nederlanders. Dus dat is behoorlijk wat, een behoorlijk aantal van alle Nederlanders die inmiddels op Instagram is. En daarvan zit dus de helft dagelijks op Instagram. Ze zeggen wel eens van ja, Instagram is vooral voor jongeren, maar dat is steeds minder waar. Wat het leuke is helft van alle mensen tot 40 jaar zitten op. Het schijnt wel dat vrouwen het meeste gebruik maken van Instagram, dus het zou kunnen dat de helft voornamelijk uit vrouwen bestaat. Um, ontzettend leuk in ieder geval dat het nu zo ontzettend gegroeid is en ten opzichte van alle social media, als ik dan WhatsApp even niet meereken, dat vind meer een sms dienst, maar als je kijkt naar de massale social media, naar Facebook, naar YouTube, Twitter, LinkedIn, heeft het volgens mij zelfs LinkedIn van de derde plek. Bestoten. En dan staat het nu na YouTube, op de derde plek dus je Facebook, YouTube en dan Instagram. Qua populariteit in hoeveel mensen het gebruiken. Uh, dus als jouw doelgroep uit vrouwen bestaat, onder de 40 jaar is, dan is het zeker iets voor jou. Uh, bestaat je doelgroep uit beide geslachten, maar onder de 20 jaar dan is het zeker weten wat voor jou. Uh, het is ontzettend leuk om te gebruiken. Je kunt gewoon dagelijks een foto maken van waar je mee bezig bent. Of Iets moois maken met een, met een Photoshop-programma en dat zet je er dan op. Vergeet niet de hashtags te gebruiken en dan komt het helemaal goed. En uh, dat is gewoon iets waar ik heel enthousiast over ben. En ik wil je er even aan het ogen stellen. Deze cijfers heb ik van Newcom Research. Die komen elk jaar met uh, social media cijfers. En de laatste jaren gebeurde er niet zoveel. Dus ik heb ook niet veel geschreven over de nieuwe social media strategieën. 2017 en 2016, want er gebeurde niet zoveel. En dan ben je dit jaar bam! Instagram is de, derde, is de derde geworden. Dus dat vond ik gewoon echt wel iets om even te delen. En uh, dat doe ik dus bij deze. Heel erg bedankt. Newcomb Research dat je het vertelt en dat ik er gebruik van kan maken. Um, net als heel veel andere ondernemers. Het is gewoon een gratis, uh, gratis onderzoek. Dus je kunt het gewoon downloaden. Het nou gewoon een reclame voor te maken. Maar ik wil eigenlijk een raam voor Instagram maken. Uh, mag je zeggen van nou, ik vind Instagram nu wel zo interessant, ik wil graag een workshop bij je volgen, dat kan natuurlijk. Dus ik geef workshops over Instagram. Ik heb ook al workshops over Instagram gegeven. Misschien een beetje dubbelop, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, het is super handig om te gebruiken en je kunt er ook heel goed op adverteren, zelfs via Facebook. Dus je hoeft niet eens zo heel veel nieuws te leren. Dus. Ik weet niet welk punt ik wil maken, maar ik wil je in ieder geval vertellen dat Instagram echt niet meer te negeren is voor ondernemers die een doelgroep hebben tot 40 jaar. Dus doe met deze kennis wat je wil. En ik zie je graag ook op mijn Instagram. Ik heb de link naar mijn Instagram wel boven dit filmpje plaatst. En vergeet niet op dit filmpje te liken hieronder, daaronder, ik, links en rechts. Like het filmpje en like mijn pagina. Goed. <laughs> Fijne dagen.